Onze aanbidding voor God wordt in onze harten geboren. Het vult onze gedachten en het wordt tot uitdrukking gebracht door de woorden die we spreken en door onze levenswijze. De wereld denkt vaak bij aanbidding aan een religie, wat zo ver verwijderd is van het bijbelse begrip van aanbidding. Het gaat over een persoonlijke relatie. Geestelijke intimiteit en vurige uiting van toewijding van mensen die God lief hebben met heel hun hart. Dit is ware aanbidding. De Bijbel zegt dat God mensen zoekt die hem aanbidden in geest en in waarheid. Ik vind het interessant dat hij niet wil dat zomaar iemand hem aanbidt. Hij wil oprechte mensen die zuiver in zijn waarheid leven... Hij wil niet aanbeden worden uit angst, verplichting of religie. Ware aanbidding is het resultaat van intimiteit met God. Aanbid God vandaag met je hele hart en wees een aanbidder in geest en in waarheid. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik wil u niet alleen mijn lippen geven... In plaats daarvan geef ik U mijn leven als ware aanbidder, intiem verbonden met U. U bent zo goed voor mij en ik wil U aanbidden in geest en in waarheid. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. Gods zegen en geniet van je dag.